Brood Die zit er aan, hè? Die roebots zitten nog aan of niet? Zal kijken. Zijn nog? Tijen, drie, vier 4 vier brengentijds nu. Zijn er zit er nog aan. Ruibos, uh, even bij de kamer staan met change of? zijn ten? vier vier thuis op het moment. Oh, ik zie bij. Nee. Eén raak. Yeah. Die kapje okay. beugel of zo. Wil iemand even snel? Oh nee, iemand door, ga maar nee. door. Stop maar met je even. We moeten de chainshot even houden, even rustig aan op de shot, want we zijn in een positie waarmee we niet echt meer kunnen afmaken. Oké. Hij is dood, eentje, hij ja, Wat schiet met fucking chainshot? Dat andere schip. Dat is een andere schip. Oh, oh, die is daar. Player, player, player, player, player. Ja, player, kom maar aan en dan ben je lief voor dat andere schip. Ik maak hem. Ik maak hem af. Zo. Ik ben op een schip, hij is dus zo meteen aan. Blijkbaar. Eentje op het schip. Ik heb hem dood. En we zijn gehakerd. Dit is een outpost raam hier. Nou, Let op die roeiboot. Ja. Dan sturen we twee man heen als, het, uh, als we met die Ruboot gaan. De rest gaat achter ge die boot zelf aan. Nou, ja, Ruboot zit er nog steeds aan hoor. Ja, komt wel. We gaan kijken wat die andere boot is. Die andere ook achter ons aan, denk ik. Ja, Mooi. Moeten zij weer draaien? De, de, de, de op tijd, het is nu stunning tijd Om die ruwboot eruit te krijgen Ruwboot zit er nog op, nog op, ja, nog op nog steeds. nog steeds, maar wacht maar Reep Zo niet meer denk ik, ik Ga er voor zekerheid heen hoor Marie Ga ja, maar heen, Wil jullie even de zijn in de wind draaien? Naar binnen? In de wind Moet ze naar links Kut, ik zou wel over blikbaar. Die zitten nog aan, hè? Die rubo's nog aan, of niet? Zullen we kijken? Er zijn nog een 4 Vier thuis nu. zit zitten nog aan. Schrijven uh, even bij de kamer staan met chainshotten of zo? Er staan vier, vier ringenteins op het moment. Oh, ik zie bij. Ik heb geen uh, chainshotten. Moet je even pakken. Nou wel, ja. Als jullie kunnen, dan mogen jullie een maar Alleen als je dingen kan raar Nou een raak. Twee raak. Alright, net niet. Doe ik al. Ik op een schip. Ik blijf ankeren. Ja, daar Ik heb een okay. bug ofzo. zo. Wil iemand even snel. Oh nee, ga maar door. Ga maar door. Ik moet uh, herladen. Ik heb één geraakt. Ik heb er één dood. Ik heb ook iemand gecreëerd. Ik heb een Ik krijg helemaal nooit chat. ofzo. Weer geen kogels. Ja, zo even niet HB hier. Fuck. Ja, ze zijn dood hoor, zo. So. Oh, ik heb uh, dus uh, een... Zijn ze gezonken? De roeboot is, de is er af. We zijn die hand... nu de andere jongens. Hoeveel het man. Ik doe het, ik doe het al. Niet dat die af ja, want dat rijken. je Mermaid. Waar? Je moet die fucking roeboot van die enemies eventjes kunnen krijgen. Of ze ook even in een eu ship gaan. Bij mij hoor. Ja, kom maar uh, bij ons. iemand in de water hier of zo? Wat is het? Ja, ik zie het. Twee hits. Hij is dood. Ik dat niet, denk ik. <laughs> Eén raak. Moet er draaien. kan naar die hand, maar dat maakt niet heel veel uit, uh, Marlies. Bon. Kijk eerst maar even ja, hoe... Kijk eerst maar even als we hier misschien weg kunnen. Ja, ga je maar weg. Ik zie een ik zie een Hier komt hij niet meer. we niet echt die nog afmaken of die andere komt alweer dus chainshot heeft niet heel veel invloed op het moment ik ben even stoppen met schieten die brikken daar naast ons die moet daar wat voor oppassen weet iemand waar de lucht is ongeveer? nee, Ja. hier links nog. ja, ze cirkelen er eenmaal om dus ik weet wel ongeveer ik zie wel meer oh, de deks van ons is ook niet. Gaan om die rubo. moet die rubo zien te zien mhm die is achter ons, denk ik nu. Ja, achter ons. Ik heb twee mensen minimaal nodig, straks. Dat ah, is die, die brengen die, die brengen, brengen oh, het heel goed. Als je netriper of your ja, your yeah. Your yeah, your die is niet heel geweldig. Dat is links van ons daar. Dat is, dat is van nu. Nee, dat is niet van hun. Nee, dat is niet van hun. Da daar is niet. Dat is niet van hun. Dit is niet van hun. Oké. Okay. Die, die, ik denk waar die reaper is nu, daar moet het liggen. Ja, Oké, okay, een... iedereen geeft even bij de grond aan. Ze dus komt eraan. Uh, het schip draait een beetje, sorry. Ik kan erop springen, zal ik het doen? Doe maar, toe, doe doe, doe. Oh, Als jij dat maar, wil. Toe, Twee maal komt naar ons toe. Ja, ik wel Twee maal van hun dood. Nou, er staat nog één bij broer. Bij Jelle, bij mij. Het zijn allemaal dood. We kunnen we vaart hebben. Oké. Okay. Eentje is dood, eentje is zij dood. Uh, Hoeveel heb je dood? Uh, ik heb drie man dood, staat vier man op schip. En die zit zitten schelden in het oh. Oké, okay, nou jongen. Kom maar, dat kon ik kom ook weer kapot maken Erik. De achterste of die voorste? De achterste. Achterste. Oké okay, jongen. Kan er bijna bij. Ik zit met een fucking angel. Dat andere schip. Dat is een andere schip. Oh, die is daar. Ah, ik zag heb hem geraakt, dus ik ben hem. Onze voorste mast, uh, jongens. Ja, maak maar af wat je wil. Hoe maak ik oh, ja. oh, die ook wel? Oh, ehm. Hier, help even. Help even omhoog trekken. Jelle, help eerlijk even. Hallo Ja, ik ben er Zijn ze dan leven of niet? Ja, je kunt wel stoppen Misschien. ik denk dat ik het zelf wel heb Player, player, player, Sorry. player player, player. Ja, player, kom maar aan en dat ben jullie voor dat andere schip Ik maak, ik maak de van pas. Zo <laughs> Ik heb hun geraakt, Die, ja, met hier met het andere schip Nice. Ik kom er nu aan op, op ons schip, via de oh, linkerkant. een andere schip komt eraan. Ja, schip? ik ga er ook heen, ik, ga... ik, heb, ik heb een genbal. Ik ben op een schip, daar is ook een aan. Eentje is dood, blijkbaar. Eentje op het schip. Ik heb hem dood. En we zijn gehankerd. Ik moet even. Uh, waar ligt ook weer ammo? Uh, voorbij het schip. Voor, oh, ja. Oh, er nog een gaten onderaan. Oké. Okay, helemaal um. dan op het zo'n moment het Ja, ik ook. Certainly. Nice, nice. Wat nice. twee mensen over hoor. Eén, het nu van één. Er staan er twee. Dat zijn uur aan de lijst, toe, kun je goed veren, Erik. <laughs> Ja. <laughs> oh shit. <laughs> maar ik vond dit ook echt geweldig. Want ik ging van schip naar schip, letterlijk. Ze dus kwamen letterlijk perfect timing ook aan, steeds. Ja, dit was wel mooi. Mm -hmm.